Welkom bij Je Dagelijkse Overdenking van Joyce Meyer. Fijn dat je luistert. Je mag Gods woord overdenken en je gebed uitspreken. Jouw Overdenking voor 6 oktober. God kan gebarsten potten gebruiken. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Jesaja 64, vers 8. Maar nu, Heere, u bent onze Vader. Wij zijn het leem en u bent onze pottenbakker. Wij zijn alle het werk van uw handen. God verwacht niet van ons dat wij volmaakt zijn. Hij heeft ons gemaakt en hij weet dat we mensen zijn en fouten zullen maken. Onze taak is om dagelijks op te staan en ons best te doen om God te dienen met de gaven die hij ons gegeven heeft. Wanneer we fouten maken, moeten we dit rechtzetten bij God, zijn vergeving ontvangen en verder gaan. Veel mensen hebben het gevoel dat God hen niet kan gebruiken omdat ze niet volmaakt zijn, maar dit is een leugen. God, de pottenbakker, gebruikt gebarsten potten, ons dus, om zijn werk te verrichten. Als christenen zijn we de containers die God wil vullen met zijn goedheid en licht. Vervolgens moeten we deze goedheid en dit licht uitdragen in een donkere wereld. Het delen met mensen, overal waar we zijn. Wees niet bang voor je tekortkomingen. Erken ze en sta God toe om je hoe dan ook te gebruiken. Houd op met je zorgen te maken over wat je niet hebt en geef God wat je wel hebt. Blijf gericht op God die volmaakt is en op wat Hij in en door jou heen kan doen. Als een gebarste pot kun je wonderbaarlijke dingen bereiken. Je kunt iemand gelukkig maken. Je kunt naasten bemoedigen, opbouwen en berispen. Je kunt je gaven en talenten gebruiken om God te dienen. Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. Heere God, Misschien ben ik een gebarste pot, maar u bent de pottenbakker. En u kunt mij voor uw doeleinden gebruiken, ondanks mijn tekortkomingen. Vervul mij met uw goedheid en licht, zodat ik dat in de wereld om mij heen kan uitdragen. Amen.